Hoe kijk je terug op je werk tijdens de COVID-periode? Uh, ja, het werk was uh, een zeer interessante periode. Uh, ik was net klaar als uh, medisch specialist feitelijk. en uh, Had ik net mijn vast contract gekregen. Dus eigenlijk uh, ja, allerlei redenen om zeer blij te zijn. En vlak daarna, ja, een maand, binnen een maand, brak de COVID los. En ja, dat is een zeer... Interessante maar ook slopende periode geweest, tijd geweest, zeker die eerste, eerste golf die we hebben meegemaakt waarin uh, ja, we met tijd en wel overspoeld werden door uh, patiënten. Um, waarbij in korte periode één heel erg veel moet werken. Um, uh, meerdere keren per uh, week ook in het ziekenhuis moeten slapen vanwege alle, alle diensten. En dan een onbekend ziektebeeld wat je met een hele club aan moet pakken. Uh, waarbij je ook uh, jezelf moet gaan inlezen en allerlei webinars moet gaan volgen om op de hoogte te komen van wat er bekend is over het ziektebeeld zelf. En dat al met al heeft het toch, uh, ja, maakt een enorme impact in hoe je functioneert. Uh, maar het is een enorme steile leerkurve geweest waar ik denk ik nu nog steeds van profiteer. Want het is natuurlijk wel een hele bijzondere situatie om op dat moment uh, dus op zo'n manier uh, met je vak bezig te zijn als jonge klaren. Wat heeft het emotioneel met je gedaan? Emotioneel uh, in die zin...